Via admin.microsoft.com kun je onder het kopje actieve gebruikers het wachtwoord van een gebruiker aanpassen als hij niet meer kan inloggen binnen Office 365. Klik op het sleutelicoontje hier en selecteer deze twee opties. Klik vervolgens op nieuw wachtwoord instellen. Je ziet hier het tijdelijke wachtwoord dat is aangemaakt. Via deze optie hieronder kun je instellen dat diegene een mail krijgt. Vul hier het persoonlijke mailadres in van in dit geval Jan en klik op e-mail versturen de mail die hij ontvangt ziet er zo uit je ziet hier het tijdelijke wachtwoord en daar de gebruikersnaam via deze klop kan jan in dit geval opnieuw inloggen met zijn wachtwoord en vervolgens een nieuw wachtwoord instellen